Nou, het, pro het probleem is, is dat mensen daar rimpels hebben en dat ze zich daaraan storen. Uh, die kunnen heel diep zijn en waardoor ze een wat vermoeide uitstraling hebben. Nou, er zijn een aantal middelen uh, om te realiseren. Dat is bijvoorbeeld uh, botox of azaduren, wat we gebruiken. Of uh, ja, een filler en ik gebruik dan meestal Belotero En bij hele diepe rimpels kunnen we daarin ook wat sterkere of wat dikkere middelen voor gebruiken. Bijvoorbeeld radiessen. Ja. Wat je kan verwachten is dat uh, ik kan altijd die voorhoogse rimpels uh, wegkrijgen. Alleen het punt is, is wat mensen zich moeten realiseren, is dat dat soms niet altijd, uh, dat er wel wat handicaps in zitten. Nou. Ik zelf heb een relatief groot voorhoofd, maar sommige mensen hebben maar een heel klein voorhoofd. Ik heb ook niet echt hangende oogleden en sommige mensen hebben dat wel. Je moet je realiseren dus dat altijd deze rimpels, als ik die behandel dat ik met, met botox, dan kan er altijd een soort een beetje een, een hang gaan ontstaan. En dat is iets wat we natuurlijk niet moeten hebben en daar moet je dan ook echt in een persoonlijk consult moeten gaan kijken okay, wat, de wat de mogelijkheden daarvan zijn. Dus dat zou ik ook altijd benadrukken. Als dat niet gaat heb je bijvoorbeeld met een Belotero uh, een hele goede manier als alternatief voor. Dus dit is wel iets wat mensen moeten begrijpen. Maar over het algemeen is, uh, zijn de voorhoogstrimpels erg goed te handelen. en kunnen ze ook weg zijn.